Een ontzettende goede zondagochtend, deze ochtend lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Welkom terug. Nou, um, om met de deur in huis te vallen. Ik, uh, ik had laatst wat, uh, wat filmpjes van mij uh, gekeken. En het blijkt dat ik bij het begin van deze vlog regelmatig uh, het woordje zo roep. In de trant van... Zo, lieve YouTube-kijkers, goedemorgen lekker ben. Uh, ja, daar wil ik een beetje van want Het is allemaal zo, zo, zo. Als je een compilatie van maakt, heb je zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo. Dus uh, ik probeer daar zo, <laughs> zo veel mogelijk vanaf te snappen om niet steeds met zo te gaan beginnen. Dus dan moet ik aan denken. Mijn opening: Goedemorgen of hallo, lieve YouTube-kijkers van. De stofjes, nou mooi dat gezegd hebbende. Fijn, we hebben het bos geweest, we hebben weer gelopen en dat uh, ja, was lekker. Uh, qua tijd was het iets wat, nou ja, ik wil niet maar zeggen meteen zeggen teleurstellend, maar uh, ja, het was, uh, ja, ja, het ging, het ging. Daar is alles mee gezegd. Maar goed. Uiteindelijk uh, heb ik het wel gedaan. Vier rondjes, uh, op zich niet heel verkeerd. Maar het was koud, dus vanmorgen was het even fris. Ik had natuurlijk wel een uh, thermootje aan uh, gedaan nog. En een uh, lange broek had ik aan. Dus wat dat betreft ik was ik er wel opgekleed. Maar dan nog, het eerste rondje is dan toch uh, heel fris. Is dan toch heel fris. En, uh, ja. Dat dus. Het was, uh, was wel leuk. Nou, we gaan vandaag weer uh, lekker naar het voetballen toe. De eerste wedstrijd weer AWC. Met een uh, leuk potje hoop ik. En uh, ja, we moeten uh, gas geven. Van de bak vooruit. Zoals ze we dat wel eens zeggen. Nou, met deze gezegd hebben gaan we dat proberen vandaag. Dus het seizoen gaat weer beginnen, tweede helft. Kijk waar het uh, uiteindelijk gaat eindigen, straks het einde. Nou, er zijn voor de rest uh, nog niet zo heel erg veel uh, dingen die uh, in het vooruitzicht uh, staan. Qua dingen. Ja gewoon dat ik, uh, dat ik lekker bezig wil blijven. Met, uh, met trainen. Uh, ik probeer fit te houden. Dat ik eh, toch wel wil proberen om eh, wat kilo's kwijt te raken. Daar heb ik er ook al iets over gezegd. Uh, maar ja, daar, daar moet je natuurlijk wel, wel de hele tijd mee bezig zijn. En uh, dat is niet altijd makkelijk. Uh, op een of andere manier heb je soms van die dingen die dan uh, tussendoor lopen waarop je uh, motivatie zeg maar, anders is. Um, ja, gewoon hoe dat je zelf op dat moment voelt, bent. Je moet natuurlijk uh, uh, als je, uh, zeg maar, bijspreken, als je niet helemaal lekker in je val zou zitten, dan heeft het geen zin om aan dit soort dingen te beginnen. Om het uh, proberen af te vallen, dat gaat gewoon niet. Um, en als er dan dingen zijn waar je wel eens tegenaan loopt, het zij of met werk of privé of wat dan ook, ja, dan, dan is dat heel lastig. Dan wil je misschien wel iets gaan doen, maar dan gaat het gewoon niet. En op het moment dat jij zeg maar, ergens die klik hebt om weer positief gestemd te zijn, ja, dan werkt dat veel beter. Dan kun je daar ook de motivatie uit halen. Van, hey, kijk, het gaat. Nou, zo probeer ik dat met, met mijn dochter ook een beetje te doen. Die wil ook weer uh, wat meer gaan, uh, gaan afvallen. Nou, die probeer ik daarin in, uh, in te motiveren. Ja, goed, uh, ook Dat steunt mij ook. Dus ja, uh, we, gaan, we gaan langs maar gaan kijken. Straks natuurlijk wat gaan, uh, gaan wegen, wat er nou geworden is van de afgelopen week. Uh, op zich mag ik nog niet klagen met de kerst. Of vanaf de kerst tot, uh, tot aan nu. Uh, ik ben op zich niet heel veel aangekomen, geloof 2,5 kilo of zo ergens. Dan kun je natuurlijk nog steeds zeggen van uh, dat is veel. Uh, daar ja, is ze minder dan vorig jaar. Vorig jaar was ik, was ik meer aangekomen. En daar, daar is dan een bepaald ja, stabiel stukje uitgekomen. Even kijken of dat ik hier een parkeerplaats kan vinden. Nee, helaas. Ja, even wachten op die manier. Moet je daar een manier voorbij lopen. Daar aan die kant. Ja, dat zie je dus net niet. Ja, nou, dat dus. Dus, nou ik ben aangekomen bij de fitness. Dus, met andere woorden, ik ga stoppen. Ik zou zeggen, tot de volgende week. Ik zou zeggen, tot, uh, tot volgende week. En dan uh, ga ik bij deze ik even afsluiten. En dan zou ik zeggen met een uh, bekende korte afsluiting van mij. Tot de volgende keer en ik zeg dan met een hele kleine, korte ciao, een groeten, doei!